Artikel 120 van de grondwet, die zegt De rechter treedt niet in de beoordeling van de grondwettelijkheid van wetten en verdragen. De vier kernwoorden hierin zijn wetten en verdragen, grondwettelijkheid, beoordeling en rechter. Het doel van dit wetsartikel is dat de wetgever, dus de regering en staat-generaal, de wetten maakt en niet kunnen worden aangevochten. De vraag die je moet stellen als je kijkt naar dit artikel, is Wat is de situatie wanneer je als burger bezwaar maakt en wilt beroepen op de grondwet dat je bij die rechter niet terecht kan? De rechter zal antwoorden op het verzoek om toetsing dat ze dat niet mag. Het gevolg hiervan is dat er geen rechter is die de burgerrechten die in de grondwet staan getoetst kunnen worden. Dus je kan je ook niet als burger beroepen. Daarmee hebben we direct de connectie gemaakt naar de rest van de grondwet die door dit artikel buiten werking staat. Omdat de rechter zal zwijgen op het moment dat je een argumentatie aanvoert op basis van de grondrechten. Vanaf bijvoorbeeld die eerste 23 artikelen die in de grondwet staan. Het gevolg hiervan is dat er geen rechter is die jou gelijk kan geven op basis van deze grondrechten. Want zonder rechter zijn er geen rechten.